Goedemorgen. Je is hier dood. Goedemorgen. Wat gaan we doen? Spelletje. Spelletje? Ja. <lacht> papa, mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie. De jongste mag beginnen. Nou, Brian. En dat is papa. En dat is mama. Ja, mijn mama is de oudste. Ik ben uh, geel. Ja, de ge ja, maar zet me op, de, op het gele vlakje neer. Kijk, doen we zo. Weet je het nog? En dan ga je gooien. Zo. Dan heb je zo zes. Dan mag je zes stapjes doen. Ah, ah, ah. Waar is de zes? Goed, Goed kijken naar het plaatje. papa, op En dan mag jij een gele pakken. Ga je deze pakken? Ga je deze pakken? Ja? Dan Ga maar gaan, zo. Hoppakee. En dan gaan we kijken. Regenwol, daar houden slakken van. Dus dan mag je nog een keer gooien. Dan mag je nog een keer gooien. De dobbelsteen. Ja, heel goed. Nou, gaan we gooien dan. Eén. Ja, drie. Zet je hem hier even neer? Ja, zet hem hier neer. 1, 2, twee... 9, 7. Oh, oh, oh. jij. Nee, je moet iedereen toch? Ja, dan ben je er al. Dan heb je weer een kaartje. Kijk uit, kijk uit. Papa het even voor je doen. En wat heb jij voor kaartje? Weer gooien! Wat heb jij gelukt! Vijf! Tja! Zal papa wat doen? Van tafel af, hè. Gaan we vijf stappen doen? Ik dood. Het kind gaat vinden. Ik dood. Ik Weer een regenwolk. Nou, je mag weer gooien. Je hebt geluk, man. Gooi maar. Nee, fijn. Ja, maar rood moet hier staan, toch? Ja. Gooi jij maar met de dobbelsteen weer. Goed zo. Twee, nou. Moet mama het even? Nee. Kijk. niet. Zo, je hebt geluk, Wij zijn aan de beurt. Papa mag gooien. En twee. Twee. ook. Eén is lekker. Ja, doe maar. Ik ben het toch nog niet? Jammer. Twee. Twee. Je hebt geluk. En dan is Brian weer. Ja, ik heb een domme ding. Doppelsteen. Drie, hier is die jouwe. Nee, ik heb een ding. Oh. Deze rood. Nou? Ja, ik zal die pakken. Brian, blijf je er weer een? Nee, kijk. Dan moet je er nog maar een. Je hebt een geluksvogel, wat Tekenen dat ook weer? slaap wat je veer Je hebt geluk. Je mag direct naar de man die je wilt zonder dat je de dondersteun hoeft te gooien. Je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen. En nu gaat hij lekker slapen. Je hebt een gelukje man. Nou, dat was een leuk spelletje. Brian die wint altijd. Ja, mazzelaar. Toch niet normaal. Hij is gewoon weer aan het winnen. De tegen. We zijn er voor bezig en hij heeft bezig? Zo. Doe jij ook met Marie op school, Brian? Speel je dit spelletje ook op school? Ja. Wat leuk! Mama en de kids gaan zo naar stal. Papa gaat even lekker geocachen. En daarna gaan we naar de kermis. Tot straks. Heb je een lekker appensapje? Wow. Veel plezier op stal vent! High five! High five! Hey! Oh. Geef me high five! Yeah! Was een rare, was dat wel, was een raar geluid voor een high five. Nog een keer high five! Ja! Dat is weer zo'n raar geluid. Nog een keer. Nu gaat ie goed. Werden? nog een keer high five! Brian! Yeah! Dat was een betere. Hey, kus. Veel plezier. Nou, inmiddels heb ik een telefoontje gehad van. Uh... Mevrouwtje hier van berichtje en we gaan onderweg naar Rijswijk. Ga je mee? ja, het gaat ja. ja, lekker hè? ik kan even doen. Je gaat stoetje nu? Anders zou je wel een stukje mee mogen rijden. Ja, Met de ver hoor. Nou, ik moet opschieten en dan gooit zit daar weer stol bij nee, de midden zwet. Ja, uh, Nee, zei... Uh, Zoltaar. Dus, ja. Zet nou eens in. Hé, hey, tot daar dus. Oh. Dit is een hobbelpaard. Ja. <laughs> ja. Nou, inmiddels zijn we bij de stal aangekomen. En uh, gaan we naar Rijswijk toe? hè? Brian, dit is... ja. Baby, hi. Geen ja, zwaaien, iedereen? Zeg je hallo? Ja, die hier lekker Ik ook Hoi. Hallo. Ja. Dag. Dag. Ja. Hè? Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Nou, wij gaan een reisje maken naar uh, Rijswijk. Waar zijn we? Hoi! Gaan we spelen? Nou, geef mama een hand? I'm sorry. kom jij lekker bij mij zitten Brian? Mama daar? Wij hebben we lekker een broodje curryworst, hè? Wat heb jij? Ik zie bij jou ook een vorkje, wat heb jij voor eten? Een beetje een poffetje! Heb jij een poffetje? Oh, wat een luxe! Daarna gaan we naar de scooter en de fiets. Dan gaan we naar huis. Hé, ben je er weer? Boing! Ben je er weer? Bing. we zijn thuis schat. We zijn thuis mag los, hè. Wachten. Moet ik lekker je jasje uit doen, vent. Moet ik de fiets even voor jou vast? De standaard is een beetje... Nee, ah. dat wat Zo. hebben jullie het gehad? Ga je nu op dag zeggen? We moeten toch nog eerst zeggen wel even abonneren op ons kanaal. Even op het belletje drukken. En wat nog meer? Belletje, wacht even, belletje. Belletje. Dus niet vergeten te doen en uh, dan zien we jullie weer bij de volgende video. Oh ja, ook uh, delen hè. Delen is lief. Zeg maar dag!